In deze tutorial overloop ik graag met jullie hoe je binnen Canvas opdrachten kunt maken. Deze opdrachten kan je gebruiken ofwel voor een formatieve evaluatie of zelfs voor een summatieve evaluatie. Dus wanneer je binnen bent in je cursus van Canvas, ga je aan de linkerkant naar het onderdeeltje opdrachten. Ja, en dan kan je kiezen voor een nieuwe opdracht door te klikken op de knop opdracht. Het eerste wat je doet is aan je opdracht een naam geven of een titel geven. En na de titel kan je hier in de Rich Editor de, alle nodige info gaan intypen in verband met deze opdracht. Dus nadat je de titel en de opdracht ingegeven hebt, dan kan je voor je opdracht zelf onder de Rich Editor, editor tenminste een aantal instellingen gaan doen. Je kan eerst en vooral gaan bepalen of je deze opdracht op punten wilt plaatsen en op hoeveel punten. Ja, stel dat ik zeg van kijk, deze opdracht hier staat op 10 punten. Ja. Dan kan je vragen hoe uiteindelijk het cijfer wordt weergegeven aan uw cursus. Er zijn verschillende mogelijkheden via een percentage, via gewoon compleet, niet compleet, als gemaakt of niet gemaakt. Hé. Uh, punten uh, via lettervorm dus, uh, of zelf gewoon niet beoordeeld, dan zal die niet meetellen in punten. Ja? Dus ik ga je nu gewoon een keer laten staan in punten. En dan kan je ook kiezen hoe je precies die opdracht moet gaan indienen. Ja? Er zijn verschillende mogelijkheden: geen inzending online, op papier of externe tool. Wanneer je kiest voor geen inzending, dan ga je dit bijvoorbeeld gaan gebruiken als je zegt van kijk, de presentatie, er moet niets effectief ingediend worden, nog op papier, nog online, maar de presentatie gebeurt gewoon fysiek tijdens de klas. En ik ga de punten die ik geef als cursist en de feedback die ik op die presentatie wil gaan geven, toch plaatsen hier in Canvas, zodat dat alles van evaluaties in één pakket zit. Wanneer je kiest voor online, dit zal passen hier in deze opdracht die ik aan het maken ben, dan kan je kiezen hoe die moet online ingevoerd worden. Wanneer je kiest voor een tekstinvoer, dan zal de cursist de mogelijkheid krijgen om aan de hand van zo een rich editor tekst te gaan invoeren bij deze opdracht. Ja. Ik zal dat hier heel eventjes laten staan, zodat jullie later ook zien hoe dit precies werkt. Je kan ook kiezen via een URL. Dus staan nu bijvoorbeeld dat de cursus de presentatie maakt met een video. Die video staat op zijn YouTube-kanaal, wel, de URL-link daarvan zou kunnen ingediend worden als opdracht. Je kan ook kiezen voor mediaopnames. Dan gaan ze werkelijk het audiobestand of het videobestand gaan uploaden hier. En dan kan je ook kiezen voor bestanden uploaden. Dat kunnen allerlei type bestanden zijn, van Word documenten, presentaties, ook videobestanden. Maar je kan er eventueel gaan kiezen om bepaalde bestanden niet te mogen uploaden. Bijvoorbeeld als je zegt, van, ah kijk, het mag geen Word document. Dus dan sluit je alle documenten met extensie doc uit. Je kan ook eventueel bepalen of dit een groepsopdracht is of niet. Ja. Dat gaan we hier niet behandelen. Je kan ook bepalen of het gaat over peerbeoordeling, maar dat gaan we ook hier niet behandelen. In het laatste stukje, het toewijzen aan. Standaard worden die opdracht toegewezen aan iedereen, dat wil zeggen aan alle cursisten die voor deze cursus ingeschreven zijn. Maar je zou er ook kunnen voor opteren om bijvoorbeeld die cursus enkel maar toe te wijzen aan een specifieke cursist. En dan kan je hier de naam van die cursisten gaan intypen. Bij inleverdatum ga je gaan aanduiden tegen wanneer dat die cursus of die, die opdracht moet ingediend worden. Dus ik had bij de omschrijving gezet tegen 1 mei. En dan kan je eventueel nog zeggen ah, tegen 23 uur bijvoorbeeld. Dus de cursisten hebben nu tijd tot 1 mei, 23 uur 59, om die opdracht effectief te gaan invoeren. Wat je ook daarnaast samen of afzonderlijk gaan, gaan bepalen, is vanaf wanneer en tot wanneer die opdracht beschikbaar is. Je zou kunnen zeggen, van kijk, die opdracht is beschikbaar vanaf morgen. Ja. En die staat open bijvoorbeeld, hey, tot en met 3 mei. Ja, ook al hebben ze maar tijd tot 1 mei bijvoorbeeld, om die in te dienen, toch hebben ze de, de, de, de mogelijkheid om aan te maken, maar dan zal hij laat ingediend worden. En dan kan je eventueel via de knop toevoegingen nog extra opties gaan toevoegen. Dat zijn de standaard opties die meegetaald worden wanneer je werkt via opdrachten binnen Canvas. Dus wanneer ik dus de opdracht een titel gegeven heb, ik heb de opdracht zelf ingediept en alle opties eronder ingesteld, dan ga ik mijn opdracht gaan opslaan. Cursisten kunnen deze opdracht nu nog niet zien, omdat deze opdracht nog steeds niet gepubliceerd is. Dus als je wilt hebben dat cursisten de opdracht zien, dan moeten we de cursus effectief ook gaan publiceren door bovenaan te klikken op de knop Publiceren. De groene knop Publiceren duidt aan dat de knop de opdracht effectief gepubliceerd is. Eenmaal dat de knop of de opdracht gepubliceerd is, dan ga je zien aan de rechterkant dat we ook toegang hebben tot de speedgrader. De speedgrader zullen we nodig hebben om effectief dan de ingediende opdrachten te gaan beoordelen. Maar dat zien we in een volgende tutorial.